Dat is denk ik toch iets wat, je, wat ik me later altijd zal blijven herinneren. Ik heb als kind altijd al gehoord thuis. En nu dat ik dus. Cel... Ik heb van jongs af aan uh, heb ik gezeild. Het groeit in je. De liefde voor de zee. Link in cardiff24 falando